Ja, als opener van de avond is altijd uh, bijzonder, dan is het publiek nog niet zo warm, het kleine beetje publiek dat er was, maar uh, ja, het ging eigenlijk best wel goed. Volgens mij was het vanavond een 5 optreden, uh, dus vanavond ja, in, uh, de kelder nu een optreden erbij. Um, uh, een weekje geleden speelde we nog op theaterpop, een Theater. Daar hebben we ook in, uh, een dikke maand geleden ons eerste optreden gedaan. Uh, voor vrijdag stonden we in de volgende of de Nu of Nooit in de Bosuil. En dan hebben we hebben nog op de Vastfestival mogen spelen in de groove. Dit is speciaal voor mij. Het liedje Wait gaat over een, um, een persoon die um, dermate uh, in een depressie zit. En jij als buitenstaander daar, uh, ja, daarbij staat en het ziet gebeuren, en je ziet dat die persoon uh, steeds verder naar onder gaat, en um, er is eigenlijk niks wat je kunt doen dan maar er voor diegene zijn en wachten. De inspiratie van het liedje Wait komt van um, het zusje van mijn ex, die is de. Waar het liedje eigenlijk over gaat. Ik denk vooral dat we de instinct hebben dat we er niet heel erg mee bezig willen zijn. Dat we op de radio willen komen of uh, commercieel succes willen behalen. We willen het eigenlijk een beetje op de ouderwetse manier doen. Um, dus echt de focus op het nummer: het nummer uh, de ruimte geven om te laten ademen, om de sfeer in te laten komen. En, uh, ja, dat we gewoon echt muziek willen maken vanuit het hart en vanuit emotie en vanuit passie. En dat we niet met muziek bezig willen zijn als een product en niet met marketing en al die zaken bezig willen zijn. Rest your hand. als live act vooral uh, ik denk dat we ons ook verder kunnen ontwikkelen in het uh, meer stemmigheid qua zang en uh, ja vooral ook wat, uh, wat Steven net aangaf gewoon goede nummers schrijven en muziek maken vanuit ons hart uh, ja we hebben eigenlijk twee staan in onze bio Alleen met zappen want het gaat niet, want de drummel leeft niet meer. En met Vliebom Mac gaat het niet, want de gitarist is de rest van de band aan aanklagen. Dus dat lijkt me ook een beetje lastig. Uh, ja, ik denk sowieso dat veel van de artiesten die wij tof vinden, die zijn ofwel dood of doen niks meer. Uh... Ik zou best wel graag 24 uur met Dave Grohl in een ruimte willen zitten eigenlijk. Met heel veel instrumentarium. En dan gewoon chillen met elkaar. You live in, the false perspective. Vooral doen, vooral veel muziek maken samen en gewoon gaan optreden en niet uh, bang zijn om te gaan optreden. Ik denk dat Kiek en ik ons allebei nog kunnen herinneren dat we met ons eerste bandje uh, aan het spelen waren. En dat was uh, allebei waarschijnlijk erg slecht. Dat kan voor mezelf spreken, <lacht> maar dat zou voor jou niet heel anders zijn. Uh, maar ja, Als je begint, dan. Ja, als je echt helemaal in je begin zit, dan gaat het gewoon vaak niet goed. Maar dat kan je in alle hand zien dat het niet goed was. Op dat moment vind je het tof. Maar dat is het vooral. Als je op dat moment tof vindt, moet je gewoon durven om ermee te gaan optreden en uh, op die manier groeien. En vooral veel samen muziek maken en proberen lol erin te hebben. Ja, en um, Vergeet vooral niet dat het, uh, dat het muziek maken en het samenspelen vooral gaat omdat jij het leuk vindt. En um, dat dat echt de kern is. Dat jij het vooral leuk moet vinden en eigenlijk scheid moet hebben aan de rest. Sorry voor mijn vriend. Ja, wij zijn Nighthawker en um, check ons op uh, Facebook en Instagram en al die andere dingen. Um, hopelijk komt binnenkort onze nieuwe EP uit. Onze oude EP staat op Spotify en alle online luisterplatforms. Uh, dus, uh, en hopelijk een keertje tot live misschien. Ons eerstvolgende optreden is uh, 1 december in het Cultuurhuis in Heerlen en uh, ja, we hopen dan heel veel mensen te kunnen zien.